Ondernemen kan moeiteloos zijn, ook in deze onrustige, onzekere tijden. In mijn boek, Moeiteloos ondernemen, beschrijf ik aan de hand van zes thema's hoe je de hefboom-effecten uit de onderstroom van jouw bedrijf kunt benutten. En zo kun je gaan ondernemen op een manier die bij jou past, een manier die bij je klanten past en een manier die bij deze tijd past. En zo kun je dus succes creëren wat jij voor ogen hebt. Het is ook een heel praktisch boek geworden. Met heel veel voorbeelden en 22 oefeningen waar je direct mee aan de slag kunt voor je eigen bedrijf. Mijn naam is Martijn Meijma en met mijn bedrijf Intuïtief Ondernemen help ik jou en andere ondernemers om moeiteloos succesvol te zijn. Door de inzet van je zuivere intuïtie en intuïtieve methodes zoals onder andere organisatieopstellingen. Op 30 oktober zal ik mijn boek lanceren tijdens de boeklanceringsworkshop. En in deze workshop neem ik je mee langs de zes succesversnellers die ik in mijn boek beschrijf. Dat doe ik aan de hand van voorbeelden uit mijn eigen ondernemerschap. Ik ga in op mijn persoonlijke ontwikkeling en wat voor effect dat heeft gehad op mijn bedrijf. De rol van geld en tijd op mijn ondernemerschap, hoe ik omga met het aantrekken van klanten en ik ga in op het werken met doelen of meer het loslaten daarvan. Ten slotte zal ik ook aandacht besteden aan de grotere stroom in mijn bedrijf en hoe ik me daaraan heb leren overgeven. Zoals in al mijn workshop ga je ook zelf aan de slag. Dus niet alleen maar lui achterover leunen en luisteren, maar aan de slag met praktische hands-on oefeningen. En hierdoor ontdek je hoe een aantal thema's uit mijn boek van invloed zijn op je ondernemerschap. Daarvoor gebruik ik intuïtieve methoden zoals opstellingen, organisatieopstellingen en visualisaties. En dan kun je meteen uitvinden hoe die voor jou werken en of dat bij je past. Deze workshop geeft je diepgaande inzichten en nieuwe energie om op een andere, moeitelozere manier te gaan ondernemen. Er ontstaat ook meteen beweging in jezelf en in je bedrijf waarop je na de workshop voort kunt bouwen. En het mooie is, als je je aanmeldt, krijg je mijn boek Moeiteloos ondernemen gratis thuisgestuurd. Bovendien mag je nog één iemand extra uitnodigen en die mag gratis meedoen. En die krijgt ook mijn boek Moeiteloos ondernemen. Twee voor de prijs van één dus. Meld je dus snel aan en dan zie ik je op 30 oktober bij mijn boeklanceringsworkshop.